Welkom bij Pols Model Train Stuff. Uh, ik weet dat dit wat off-screen is, uh, maar ik heb hier voor me mijn uh, uh, Lima koploper. Uh, hier ligt mijn uh, motordeel. Hier wat bedrading waarmee ik de uh, plug aan kan uh, sluiten. Of eigenlijk uh, rechtstreeks stroom kan zetten op de plug voor waar de uh, decoder straks komt. Uh, stroomvoerende koppelingen hier en, uh, en hier. Ik denk dat dit al zelfs op screen is, maar hier hier. Ik heb geen beeld waar ik kan kijken nu. Dus. Um, Ledstrips voor de binnenvlichting. Hier hier en daar ook een beetje. Um, helemaal aan de rechterkant en helemaal aan de linkerkant zitten de uh, binnen de sluitslijn zijn en kop. Van die van de verlichting voor de lampen voor en achter. Die ik de vorige keer in heb gebouwd. Alle elektronica doorgelopen. En uh, als ik op de, het motordeel wat stroom zet. Uh, even kijken. Binnenverlichting op alle drie. Uh, dit is uh, het gele licht voor en het rode licht achter. En andersom is het gele licht uh, uh, het is precies omgekeerd. Nou, het zit allemaal aan elkaar vast met alle koppelingen nu, dus dit is een beetje moeilijk uh, te demonstreren. Maar ik hoop straks um, hem rijden nog even te filmen en dan monteer ik dat hier uh, achteraan. En uh, dan uh, is dit een project waar ik nu uh, de afgelopen dagen uren in heb gezoken. en dan zou het af moeten zijn. En daar ben ik super blij mee. Dus zo dadelijk. Um, Hopelijk een rondje rijden en alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Helaas geen video van mijn Lima koploper die mooi over mijn tijdelijke baan heen rijdt. Want ik heb tekort koppelingen tekort gekoppeld en de motor is waarschijnlijk iets losgeschoten. Dus ik krijg hem ook niet geprogrammeerd. Um, dus ik moet hem opnieuw uh, na gaan lopen en gaan bedraden. Het uh, is daar inmiddels al te laat op de dag voor, dus dat, uh, dat gaan we niet meer doen vandaag. Ik ben uh, nog wat uh, dingen aan het uh, repareren met wat, uh, met wat rails, uh, van die goedkope Lima rails die ik had. Uh, wat dingen aan elkaar aan het knopen uh, voor de volgende keer als ik die baan opzet. En uh, Daarna wordt het afbreken. En, uh, de Lima trein komt... Uh, over een paar weken weer aan bod, denk ik. Uh, er komen nog uh, Hemelvaart en uh, Pinksteren aan. Dat zijn ook weer dagen dat ik wat langer thuis ben. En dat ik dus ook die uh, baan weer even vlug opbouw. Dan hoop ik wel dat ik een mooi rondjes kan laten rijden. En dat ik ook de problemen op heb gelost waar ik nu tegenaan ben gelopen. Dus uh, bedankt voor het kijken. En uh, tot een uh, volgende keer.